Hallo, ik ben Seppu. Ik ben van de Uittesters. En ik ben Sarah van de radiozender Urgent FM. En wij gaan vandaag naar Kicks and Beats. En wij gaan daar samen zowel een radio- als een videoreportage van maken. Mij heeft me laten geconfronteerd in staken tegen het streven van zaken die van een menigte waren. Ik streek naar vrede en kan het zeker schelen vandaag nog komt. We regens betalen, hoe goed leven op de staat beter te maken. als scherren van schaat, beta men hoe de wereld zo draaien. Kom die rechter naar de lekkers wat leven ze slapen, de feesten wordt kwaad. Ik versteken te vaak. Ik weet dat maatschappij vol in de vrede. Ik geef hier momenteel een beetje sport, een beetje beweging. Uh, ja, dat kan iedereen wel gebruiken. Ik vind het een leuk evenement ook omdat het in het midden van de stad is. Het is wel een keer tof uh, om te voetballen in het midden van de stad. Hè. Dus als dat gebeurt is het niet de bedoeling dat de, Als het niet aan u is, niet praat. Eh, dat is ook belangrijk om te zien aan de mensen buiten. Die weten dan dat als ze niet moeten binnenkomen dan. Omdat dat het dan ook lawaai maakt en dat stoort tijdens de uitzending. En dat weet je ook dat dat nu is. De computers, dan zie je ook wel dat de muziek staat, de playlists. Dus dan zie je de band staan, de artiesten die je moet aankondigen. dus Als je een uitzending maakt, is het natuurlijk belangrijk dat er muziek in je uitzending zit. Anders is het wel saai als je een uur of twee uur praat. En dat wordt dus hier gedaan.